Een ontzettend morgen met dit YouTube verhaal van de stofjes. Goedemorgen, lieve kijkers. Zondagmorgen. Het zondagmorgenpraatje is er weer. Vandaag, uh, ja, lekker weetje. Zoals je kunt zien op de Lekker zonnetje. Het was een lekker temperatuurtje. Om uh, om te gaan lopen. Oh. Sorry. Je kunt auto rijden, dus veiligheid voor alles. Uh, nou ja, de temperatuur is nu al 15,5 graden. Zie ik op het dashboard. Dus uh, ja, het is een aardig temperatuurtje om te lopen. Zonnetje. Even de snelle plangen op. En uh, ja, Vandaag natuurlijk een wedstrijdje weer met Juliana, dat is de ene laatste, oh sorry, hierna hebben we nog twee, dus de derde, de derde laatste ja uh, ja, Vandaag is uh, dus het wel de laatste thuiswedstrijd, dat wel, dat wou ik echt zeggen, de laatste thuiswedstrijd. Dus vandaag uh, gaan we iets bijzonders of iets speciaals doen met, met het ontbijtje. Normaal gesproken hebben we altijd gewoon een beetje soep, brood, broodjes. Mogen ze zelf smeren, mogen ze zelf bepalen wat ze erop willen: iets van kaas of vlees of uh, whatever. En uh, nou, vandaag is het uh, <laughs> warm. ik zit er een beetje na te zweten. En uh, nou ja, goed, dus vandaag. Ontbijtje met een gebakken eitje, hey, dat ruimt. Lekker! Ontbijt met spek. Mogen ze zelf kiezen natuurlijk, ze zijn natuurlijk niet verplicht om een eitje te eten als ze niet willen, dat willen ze niet. Maar uh, ja, dat wordt wel, dat dat word wel in dat ik zo meteen eerder naar Juliana ga, Om uh, dan samen uh, met Paul en Jordi, die uh, overigens uh, dit seizoen uh, weer weggaat. Helaas. Uh, om de jongens te voorzien van een, van een gebakken eitje zometeen. Dus uh, dadelijk uh, snel douchen. En dan uh, weer uh, naar Juliana vandaag. Thuiswedstrijd, zoals ik al zei. De laatste. Nou, we willen nog uh, absoluut nog wel wat, wat punten proberen te pakken. Uh, is het niet meer voor, uh, voor, de, voor, de, voor de stand om boven 1 mee te doen of uh, na de competitie of wat dan ook. Dan is het wel gewoon puur. Uh, puur om het seizoen goed af te sluiten. Dat je uh, niet alsnog ergens uh, in de onderste, degraderen kunnen we niet meer. Dus dat was al veilig. Uh, dat we in ieder geval niet in de onderste regioen uh, belanden. Dus uh, ja, daar wil, je, daar wil je wat punten mee pakken, Misha. En uh, dus ja. Dan gaan we, dadelijk, uh, gaan we dadelijk doen. eitjes bakken benieuwd wat ze ervan vinden en natuurlijk ook voor, uh, voor een, een, een, een speler die, die gaat afscheid nemen we hebben natuurlijk vorige week al gedaan met de thuis een strijd hebben we uitgebreid uh, een feestje gevierd het was ook uh, de samenkomst van de juliana feest dat nou, was beren gezellig dat was echt beren gezellig en nou uh, ja, vandaag de laatste wedstrijd dus ja weet je er zit ook nog wel wat in dat wordt dan uh, vandaag echt onze echt, echt allerlaatste thuiswedstrijd. Bijna. Toch gewoon zo. Ga je missen man. Maar goed. Uh, ja, zonnetje. Mooi weer. Vandaag uh, wordt het weer lekker. Gelukkig dat het vandaag uh, niet zo regent als uh, van de week. Man, man, man, man, kom wat eruit zeg. Baba. Ik was in, uh, met werk was ik in Gemat. En bij de laatste klant, toen moest ik terug naar de zaak, toen zei hij van uh, was het was donkere lucht, was er niet aan het regenen of wat dan ook. Donkere lucht. Kijk naar boven en zei nou, ik, zeg, ik denk dat ik lekker alvast in de bus ga zitten. Dus ik had een kop koffie. En uh, ik zei vandaag dan, uh, dan wil ik naar buiten en dan gaat het regenen en dan stroom mijn koffie dadelijk over. Dat dus zo gezegd zo gedaan. En uh, nou ja, goed, ik... Uh... Oeh, even kijken wat ik ga doen. Ik ga... Um... Ik moet toch met deze auto gaan. Ik moet toch met deze auto gaan. Zo, even parkeren. Nee, en ik, ik had, ik had er naar gekeken. Naar de lucht. Ik denk van nou ik kan beter gewoon in de auto zitten. En dan zit ik vast in de auto heb ik de koffie nog. En dan, dan is het goed. Dus ik ben in de auto gezeten. Ik ben gereden. Nou jongen, daar kwam het ook nog eens bij. Ik zag gewoon helemaal niks bij het rijden. Het was gewoon één vaag. Je zag wat, wat, wat, wat stoeprandjes Geen idee. Heel rustig. Maar Het was wel uh, poe. Nou, voordat ik dan uiteindelijk uh, uh, geen uit was. Of Helmond was het trouwens, Helmond. Toen ik Helmond uit was. Toen was het was daar weer beter, dus kan je weer gewoon de, op de provinciale richting, uh, richting Vechel kan je gewoon normaal rijden. Dus, uh, dus dat was. Oop, ik hem toch open, want het wordt warm in de auto. En uh, oh ja, daarover ik trouwens auto. Ik had deze auto had ik open laten staan. Dit raampje, het dakraampje. Kijk, hier zit een. Kijk, er is een dakraampje dat ik zo open staan, Met die regen. <laughs> dat, was, dat vond de auto niet fijn en de zitting ook niet. Hij <laughs> kwam terug. En ik zag in één keer hier, zo. Er zit hier zo'n zo bakje hier. daar, Met zo'n bakje. die <laughs> stond gewoon onder water. Holy G. Echt. Dat was echt. Uh... <laughs> maar goed. Um, ja, ja. Nou kan ik omlachen omdat alles opgedroogd is. En er is wel niks uh, kapot niks pot of zo. Dus. Uh, dat is helemaal goed. Maar fuck. Nee, dat was. Uh, dat was leip. Maar goed. in ieder geval. Uh, uh, ja. Ik ga nu afsluiten. Ik sta voor de deur. Ik ga douchen. En dan uh, gaan we voor de rest van de zondag uh, genieten. Ik ben benieuwd wat vandaag wordt. Ik hoop dat we vandaag nog een uh winst uh, pakken. Dus dan is het, uh, ja, dan hoop ik op. Dus dan zeg ik in deze: bedankt voor het kijken. Als je het leuk hebt gevonden, even een blauw duimpje omhoog en even abonneren op het kanaal. Dat kan dan goed. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Moet ik de bril opzetten? Zo, beter? Goed zo. Als er een blauwe duim in me komt en even abonneren. Dankjewel. Ik zeg tjoe.